Aflevering nummer 6 van BrianRomein.nl Welkom! Met mama wandelen. Lekker de ganzen voeren. Papa geeft goede tips. Elke dag genieten. En met Sissy de hond. Elke dag weer feest in Huizen Romein. Hey, hallo, ik ben Brian. BrianRomein.nl Maar gaan we naar Zoetermeer met uh, ja, baby tv. Ja. Ben je, je net wakker, wakker Mies? Je moet thuis blijven. Oh, Sissy moet thuis blijven. Uh, Michel is net wakker. Zo, Ik ben wel... ons gaan omkleden. Hij moet zich gaan omkleden. Uh, en zo snel nou gaat dat. Heb je uh, ja, omgekleed? Nee, Heerlijk. Nou, gaan we sokken aan doen. Ja, je zal je sok eens vergeten. ...om die maand 49. Zo, en dan kunnen we gaan. Zo, nou, dan zijn we nog helemaal klaar. De haartjes nog in een goed model brengen. Papa is er klaar voor. Maar zonder Sissy... ...en nu is dus de vraag of Sanne mee mag. Brian gaat op weg op deze prachtige zomermiddag. Naar Zoetermeer met papa Michel Roubaix. Wat zullen we vandaag weer beleven? Eerst moeten de spullen aan de kant. Ja, die hele grote kinderwagen moet mee. Nou, daar zijn we dan uh, in uh, Zoetermeer. We gaan hier niet filmen, want ik krijgen blij met mij. Nou, Mies, jullie lekker zien in hè? Sanne is toch meegekomen. Op weg van Ronslersdijk. Door Den Haag naar Soetermeer. Daar zijn we hey, weer. Daar zijn we weer. Daar gaan we. Hé, dit is het uh, neefje van Mies. Het neefje is aangekomen net en we gaan barbecue. Wat is lekker weer? Barbecue, dat hoort erbij en Brian is er ook gezellig bij. Hoe nou, pak je dat aan met een baby in de warmte? Dat gaan we zo bekijken. Of niet? Zeker waar. Nou, we zijn benieuwd. Als ik het goed begrijp, ben je net op pad en steek je nu ja, al de barbecue aan, uh, Mies? Of doe je dat voor de hond? We gaan barbecue op, uh, op een enkeling na. Die is nog lekker als een Mexicano, wil het eigenlijk niet eet, huh? Lekker blijven eten toch? Oh, die oh, valt een beetje om. <laughs> Wat zei jij nou? Lekker blijven eten toch. Achter mij uh, staat de rook overal weer lekker te roken. Kijk jij ook altijd Brian's vlog, uh, Pet? Elke dag. Elke keer? Altijd. Gezellig, goed zo. We even kijken bij de er ook over. Echt? Echte papa's, stoere papa's, warme er veel. En dat heeft Mies op de radio gehoord, dus hij leent het meteen in de praktijk. Nou, weet je wat je dan doet, een blaas met dat ding? Dan kan je gaan wapperen. Staat daar. Kijk, daar gaat die al. en Zodra de vlammen te zien zijn, kan je oh, stoppen even met wapperen. Dus vlammen zijn. Ja, er komt iets aan de onderkant, bijna, bijna. Ja, daar komt die. Gewoon veel. Komt die. Kijk, zijn heeft veel verstand van het weer. Het ziet er prachtig uit buiten. Wat ben je nou aan het vertellen dan naar Scheveningen met rooksignalen? Maar Patrick denkt dat er regen en storm komt. Ik ben aan komt. het vertellen dat er dadelijk een regenstorm komt. Oké, okay. het werkt niet echt. Nee, niet echt. <laughs> maar gaat nu toch wel fik. En de rookhovertemperaturen ook nog. Ja, laat maar nou even aan. Gaan even lekker zitten. Brian is net wakker en gaat kijken hoe papa het doet bij de barbecue. Dan even wat tips van papa mis. In ieder geval uh, op Brianromijn.nl uh, geven we natuurlijk elke week een uh, tip. En deze tip is uh, zorg dat je bij warm weer een flesje met iets meer water aanmaakt. Maximaal zo'n 10 milliliter. Want uh, je krijgt het kind ook meer vocht binnen. En dat is natuurlijk belangrijk uh, voor de vochtbalanshouding in het lichaam van een kind. Zodat het niet uitgedroogd raakt. En je cactusplant in het bedje op liggen. Nou, dit was alweer BrianRomein.nl Check ook volgende week natuurlijk BrianRomein.nl Want daar zie je de laatste dingen. We zijn nog steeds met Patrick en we gaan lekker uh, even wat uh, vlees roken. Sowieso, altijd. Sowieso, of niet? En uh, we hebben zo'n honger en dus we moeten nog wachten op weer. Nou lekker dan, de hele buurt wordt uitgerookt, maar de barbecue <laughs> doet het goed. Nou, dit was in ieder geval BrianRomein.nl Kijk even onze website, het oh, wordt gewoon weer een knaluitzending. Mies, hey. waarom is dat in de fik? Uh oh oh ja, links. St staat hij in de fik? Blus dan even. Wat? Blussen. <laughs> water. En Patrick neemt een verkoelende duik in het prachtige zwembad. Oh. Van Costa del Ronselusdijk. En is lekker! Oh. Ja, Sisi denkt, wat doe je in mijn zwembad? Gij ja, nog zeker al oh, dat het, het einde was? <laughs> nou nee, echt niet, maar nu wel. Tot zover BrianRomein.nl De wekelijkse editie aflevering nummer 6 Tot volgende week